Als waterschap Hollandse Delta houden we ons onder andere bezig met dijkveiligheid. Langs het spui op Putten is onlangs een dijkvak afgekeurd vanwege zwakke plekken. In een proefopstelling langs dit dijkvak testen we een nieuwe manier van sonderen. Daarmee verwachten we de sterkte van de dijk nauwkeuriger en realistischer te kunnen berekenen... tegen lagere kosten en met minder impact op de omgeving. En wat we hier op deze plek zien is dus de opstelling van twee mini-rubsen, twee mini-sondeer... Rupsen, nou die worden in het algemeen geotechnisch onderzoek wel vaker toegepast. Het unieke aan deze opstelling is dat een van de sonderingen een HPT-sondering is. En dat is een sondering waarbij we dus, terwijl we aan het sonderen zijn, dus we water in de ondergrond inbrengen, de debiet meten en de drukken meten. En op basis daarvan kunnen wij dus de doorlaatheid bepalen. Dus het is feitelijk een doorlaatheidssondering. Het innovatieve aan deze techniek is dat we dus uh, een nieuwe parameter uit de ondergrond willen halen waar we niet eerder mee hebben gerekend. Dat is met name de gelaagdheid van het zandpakket, maar ook de anisotropie. Uh, dus zowel de horizontale als de verticale doorlatendheid. En die hopen we met deze test, hopen we die uit, uh, uit de ondergrond te kunnen halen. In theorie hebben we hem al uitgezocht en uitgewerkt. Vandaag is de vraag van uh, ja, kunnen, we hem ook, uh, kunnen we hem ook echt uit het veld halen. Als je beneden de zeespiegel ligt, dan heb je waterkeringen nodig om je gebied te beschermen. Vandaar dat we die dijken hebben, vandaar die waterkeringen. En ja, en wij zorgen ervoor dat die voldoende sterk blijven en de mensen op die manier die waterveiligheid bieden. Hè, waarvan wij vinden dat ze daar recht op hebben. Of deze plek is uitgekozen omdat dit eigenlijk de waterkering is die dus eind vorig jaar is afgekeurd. En met name vanwege hoge faalkansen op het gebied van macrostabiliteit en piping. Uh, met name dit stuk hier langs het spui is erg gevoelig voor deze faalmechanisme. Door hoge kweldruk vanuit de zandlaag, uh, diepe sloten, uh, smalle waterkeringen, uh, lokaal dunne deklagen. Uh, ja, dus dit is ook echt het traject uh, waar we straks aan gaan rekenen en waar we deze parameters dus ook echt voor nodig gaan hebben. Uh, met deze parameter kunnen we scherper, maar ook realistischer... Uh, rekenen aan het faalmechanisme piping, waardoor we aan het eind van de rit uh, ja, een grote beperking op onze uh, maatregelen hopen te hebben hè, ten aanzien van het faalmechanisme piping. Nee, de testresultaten tot nu toe ja, die laten ook zien wat we van tevoren hadden verwacht. Uh, dus We zien mooie drukresponsen in de ondergrond en op basis daarvan kunnen we dus die doorlaatheid bepalen. Uh, en we zien ook gewoon dat hè, de doorlaatheidsvariages die we hier hadden verwacht, dat die ook volgen uit de metingen. Ik ben blij met deze samenwerking. We zijn in zee gegaan met Fugro, met Deltares, met de POV Piping, onderdeel van, van HBP. En uh, zijn met het innovatietraject gestart. En uh, ja, zo willen we eigenlijk een, uh, ja, een, een techniek gewoon weer een stapje verder brengen. Nou, bij een positief resultaat, en dan heeft het alle schijn naar dat het die kant op gaat, uh, dan gaan we door naar fase 2, waarbij we eigenlijk langs dit dijktraject op meerdere plekken, ...deze metingen weer uitvoeren en waarbij we de meetresultaten ook gaan valideren met andere technieken. Dus dan komen die grootschalige pompproeven van PAS en andere grote testen... ...om dus eigenlijk deze meetresultaten mee te kunnen valideren. Je moet altijd testen doen, altijd proeven doen. En de ervaring uit die proeven, ja, die kan je dan weer gaan gebruiken. En dan zeggen we nou, dat, dat is wat minder geslaagd, dus dat gaan we niet doen. Maar dat is juist wel geslaagd en daar gaan we gewoon verder mee werken. Nou, vandaar ook dat wij steeds weer openstaan voor nieuwe technieken, nieuwe innovatie om te kijken. Kunnen we het beter, kunnen we efficiënter en kunnen we die veiligheid hè, steeds meer garanderen.